Dat koop ik niet in Ema En hoe loopt nou voor vrouw hey, Rood voor straal ik wel bij de Ema hey, we bij de wow. Vriendjes aan, yeah, nee nee doe geen Cassoflee Ik zit in de studio met Owen en Niels Tommy is er ook maar hij doet geen flikker Elke dag in EMA. Ja. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Als ja. die auto's slaan, loop hier in EMA, koop een maand, kopen schaar, en eten. En al die boys willen mee, dus we gaan nu meteen. Iedereen blij, iedereen blij, als we in Heima zijn. Nooit, nooit, nooit, iedereen Nee, is